I'm right here with you. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video En zoals jullie horen ben ik inderdaad geen GTA 5, Addis en more Ik ben hier namelijk namens Roleplay Reality om aan te kondigen dat onze buitengewoon opsporingsambtenal afdeling geopend is Je kan hier dus nu voor solliciteren via www.roleplayreality.nl als je meer informatie wil over alle afdelingen over wat BOE nou precies inhoudt en wat je er precies kan doen, check dan even de social media van Roleplay Reality via YouTube, Instagram, Facebook en ga zo maar door. Linkjes zullen in de beschrijving staan. Er zijn een aantal eisen voor deze afdeling waar je aan moet voldoen. Zo moet je 14 jaar zijn. Veel motivatie hebben om wetkennis te leren en om in een team te kunnen werken. En uiteraard moet je in bezit zijn van GTA 5 en een goede microfoon. Zorg dat je aan deze eisen wat doet en meld je snel dan aan. Dan zien we jou misschien bij onze klem. Tot dan! Dan zou die hier ergens moeten zijn. Hè? Ja, daar is de winkel staat. Daar maar, is vond. de winkel ja, inderdaad. Ja. Dus was hij nog binnen? Volgens mij wel, uh, maar we moeten even kijken hoe dat. Uh... Ik zet hem even dan aan de overkant op de stoepen. Ja, is goed. Was de beveiliging bij of uh, heeft de winkeleigenaar hem. Uh... Ik meen dat de winkeleigenaar tellen. Uh, Oké. Okay. Ja, de benen strekken. Zo. Goedendag! Nou, hallo? Volgens mij staan we bij de verkeerde winkel. Staan we bij de verkeerde winkel? Ja, ja, ja. Staan we bij de verkeerde? Ja, we staan bij de verkeerde. Volgens mij moeten we in de winkelstraat zelf zijn. Uh, Daarop. Zijn we weer uh, lekker bezig vandaag? Ja, is, uh, we zijn weer scherp. Ja, nou dan gaan we nog eens kijken daar. Zo... De biker ging ook mee, ja? Ja, ik meen wel. Of hier bij de burger, uh... Nee, hij heeft geen hamburger gestolen, toch? Wat, uh, wat had hij gestolen? Ja, hamburgers. dat weet ik niet. Nee. Volgens mij niet, volgens mij was het daar. Uh... Ah, daar is de biker, ja. Ah, ja, daar ja, is de biker, top Kom Kom hier doorheen. Oh, Wij wel. Uh, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ah, ja. ja, mooi, man. Kijk eens aan. Zo... So. Hey, jongens. Goeiedag. hoi. Uh, Klootzakken, rot toch op joh. Nou nou nou. Deze meneer gaan. Hé hey, meneer, even staan blijven. Blijf maar even staan. Oh. moet je? Ja, we moeten jou hebben meneer. Waarom? Bij deze moment even staan houden. heeft u uh, een ah, idee mee? Hé, hey, blijf weet eens even, even staan. Hij hey, zegt toch heel makkelijk, gewoon oprotten. Luister eens. Ja, maar wij zeggen ook iets heel makkelijk. je blijft even staan. Hij wil even met je praten. Er is er niks aan de hand. Nee, ik praten, gewoon oprotten. Hij wil niks uh, nee, we we duurbetalen of een er, er is zitten. nog niks doen? aan de hand, even rustig aan. Als jij jouw kant van... Dan, ja, uh, maar ja, blijkbaar wel. Want anders word je niet zo... Uh, als mijn collega even naar binnen gaat, misschien kan hij daar eens verhalen horen. En als jij je verhaal even aan mij kunt uitleggen, dan... Nou, ik had een t-shirt, die was 10% korting. En hij zegt opeens nee, nee, nee, is geen korting. Nee. Oké. Okay. Nou, ik heb hem nu gewoon meegenomen. Je maar hebt het nu ja, ja. Oké, okay, goed. Dus je hebt dat een artikel uit de winkel meegenomen ah, naar buiten. Onderen, nee, maar blijf hem eens even staan. Anders Stop. gaan we je gewoon tegenhouden. Aan oh. tegenhouden? Ja. Rood toch op, joh. Hey, op. laat dat mes vallen, hey. heel snel. Oh, oh, oh, oh. oh zeg oh, graag ik politie erbij, persoon trekt de mes. Hey, laat het wel. Hey, laat dat laat mes even vallen. op de grond liggen Ik zet gewoon op rotte man. Nee, afstand houden. Hey, laat er vallen, de wapen. Hij hey, luister eens, dus je maakt jezelf alleen maar moeilijker. Laat dat mes vallen. Mannen, er zit alles dat tegen. Ik heb er helemaal geen zin meer aan. Hij hey, luister eens even naar na. me. Laat dat mes even op de grond liggen en kom dan even rustig met me praten, ja? Eerste plus eenheid vol handhaving. Wat oh. is dit nou? Meneer? Hé, hey, stop oh. eens met jezelf. Hé. Hey. Pak dat mes weg, pak dat mes weg. Ja, Hou hem ja, onder ik controle. Ik pak, ik pak de EBO. Weg, yes. Ik zet druk op de. Meneer? Ik zet over op. De... Meneer? Dat voor een ambitje. Ja, vrouw maar. Oké, okay, ik zet druk op de pols. Let op van me af. Da, hey, nee. Meneer, doe eens rustig. We hey, niet heb jij dat mes, uh, heb jij dat mes? Ja, het collega valt. Oké, okay, goed. Wat hebben we? Goeiedag collega's. Um, hey. Even kijken, ja hij ik had in normaal. die meneer dus even in die winkel daar, de kledingwinkel, ja. had hij uh, blijkbaar geen korting gekregen. Uh, ja. Vervolgens loopt hij naar buiten loopt hij meermaals weg. Uh, op een bepaald moment trekt hij een mes. En hij staat nu hier en hij zegt ik heb er geen zin meer in en hij begint zichzelf te snijden. We hebben een mes weggepakt. Ik hou nu druk op de wond. Mijn collega heeft de EHBO kit gepakt. Oké, okay, als jullie uh, daarvoor bezig gaan, vraag ik even een ambuutje. Ja, ja, als het goed is goed, dus hebben we al een uh, ambulance gevraagd. Ja, die, die is rijden. Ja, oké, okay, top. Niet. Hij is nog steeds uh, aan het verzetten hoor. Meneer, het is even belangrijk dat rustig... op. Meneer, doet u even rustig aan. Ik heb druk op die, uh, want hij heeft zich in zijn pols gesneden. Hebben jullie een tourniquet? Nee. Nee, ik heb wel mijn EBO kit bij me. Ah, ja, er ik... ligt er eentje achter in mijn auto, dus ik weet niet of iemand tijd heeft. Ik druk het nu op dit moment ja. af, maar als we te horen is het er zelfs al een rapid. Ja, daar staan de ja. Nee, heeft u verder wapens bij u? Heb je dat er niet je maar niks aan, wat voor Waarom moet het altijd zo? Meneer, blijft u rustig. Ja, als iemand een omgooit. Ja. Ja? Ja, uiteindelijk zit het al. Oké. Okay. Okay. Ik, ik blijf de arm hoog houden. Ja, ja. top. De spulp om me af. Meneer, ik ga even fouilleren. Blijft u rustig liggen. Spuur voor de veiligheid van mij, en mijn collega's. De ambulance is er inmiddels ja. je de ambulance. De ambulance wordt er wel gezegd is. Oh, um, Hoi. Voor jou deze meneer. Uh, nou ja, goed. Uh... Voor de rest maakt dat het verhaal van de allemaal niks uit voor jou, maar hij uh, heeft zichzelf gesneden in zijn pols. Uh, we hebben daar direct op gehandeld, we hebben zijn, het mes zo weggehaald, druk gezet op die pols, op de wond, uh, gehouden. Op dit moment hebben we nu een om cadder omheen, uh, of ja, lager daaronder dan, gehouden. En de arm hou ik op dit moment hoog. Oké. Okay. Voor de rest verzet hij zich nog wel, maar ik vermoed bij jou niet. En was het gewoon met de mes, je? Ja. Uh, okay. Wat was het, zo'n zakmes, een zo vlindermes ofzo, hè? Ja. Wat hij zo ineens uh, uitklapte. Ja, ik zou eens even kijken, ik heb m'n zieën neergelegd. ook. Okay. Meneer, luister eens. Mijn collega van de ambulancedienst hier, die gaat u even onderzoeken. Dat hoeft niet. Je ja. Nee, Weet maar ik denk dat het wel beter is dat hij jou even gaat onderzoeken. Ja, dus. het is een vlindermes. Uh, okay. Dat ja, gaat dan hij dan is. ook doen. En ik verwacht ook van u dat u gewoon meewerkt. Dat ik geen rare dingen naar hem gaat doen. Ja? En ook niet naar ons. Maar zeker niet naar hem. Oké? Okay? Ja. He. Nou. Nou meneer blijft u maar gewoon even nou, rustig. Degene die de arm hoog houdt, houd hem ja. lekker hoog. Ja. Dan ga ik de collega's wel zo even het spullen aangeven. Gewoon standaard EMBO-speeltjes en die kunnen gelijk even op de pols aanbrengen. dan ga ik dan even de controles uitvieren. Ja wij hadden al een EMBO kit, maar we hebben nog geen verband opgezet uh, geloof ja, okay. ik. Nee, ik denk nee, dat hij. Nee, hij sneed, we sprongen erop. Uh, ja. Het heeft nog niet de kans gehad om te bloeden. Oké, okay, we hebben nog niet de kans gehad om te bloeden. Ik weet ook niet, ik heb daar meteen druk op gezet. Ik heb eerlijk, ja je moet zelf maar eens kijken, ik heb er ja. meer verstand van dan ik. Maar ik weet niet of het daadwerkelijk een diepe snij is of... Nee, ja, dan ga ik even kijken, ik doe nog een brilje op. Zo. Nou, als je even als de druk liggers loslaat... Ja, de tourniquet, die zet nu alle terug. druk. Oh, de op de mond zelf erop. hebben we niks meer. Ja. Oké, okay, als je hem de tourniquet los kan maken. Dan pak ik even alvast wat compress uit de spoedtas. Dat ja, ik zal hem even snel losmaken. Dat is goed. Zo. Als iemand even deze arm uh, hoog kan houden. Kun jij dat even overnemen misschien? Kun ja. Dave. Ja. Even die arm, ja. Oké, okay. toen ik het is los Ja, uh, yeah, oké. Okay. Nou, eh... Uh, mag je in de druk de luchtjes... De luchtjes, lichtjes loslaten. We gaan even kijken wat er gebeurt. Uh, ja. ja, dat is behoorlijk diep hoor. Oké, okay, dan mag je de druk erop zetten. Ja. Hey. Hey. Ik wil net uh, even bij die winkel binnen gaan kijken. Ja, ik loop wel even met je mee. Ja, als jij mij die arm geeft, dan houdt de druk erop, Dan ga ik verder. Ik weet namelijk niet of daar uh, iets ook is gebeurd. Mijn collega was wel binnen, maar die was ook snel naar buiten. Uh, Oké. Okay. Als straks sowieso even mee wil gaan naar het bureau. Ja. Om alles te noteren. Samen dus nou met je collega's, dan uh... Yes. Ja, meneer hoort u me nog? Is er iemand überhaupt, nee. Nee, nou, het is helemaal leeg. Heb uh, naar buiten gerend ofzo? Ik denk het. Maar Of achter misschien? Ligt het niet hier achter, nee. een hokjes verstopt of... Deze deur is dicht. Deze ook. Nou ja, dan... Uh, lekker later. Ja, dan bel ik wel de eigenaar voor op... Uh... Ik kan niet later aangifte komen. Waarom? Ik ga eens kijken hoe het met hem gaat. Jullie hebben zelf niks? Uh... Nee. Wij, uh, hij liep wel op mij af, maar ik heb wel een voldoende afstand kunnen nemen. Ik uh, denk dat ook niemand van mijn collega's gewonnen is geraakt. Ik dat even kan navragen, dan, uh als ah, ze er nog bij, hè? dus ik neem aan uh, van niet. Ik weet het nooit. Had jij iets? Zelf uh, verwondingen? Als het goed is niet... Uh... Ik zie ook niks aan je. Nee, toppie. Nou, dan als het goed is het niet. Aan jij? Uh, nee. we uh, Nee, we hebben niks. Ja, daar ring. Ja? De compressor zit erop. Wondsknavenband zit omheen. Um, ja, die kunnen we op zich meenemen. Dat gaat verder over het erger. dan zou nog iemand op zich langs kunnen komen. ligt aan hoe ook de dreiging is van meneer, maar okay, hij moet zo we zo wel laten het gekomen voor controle. Ja, hij kan gewoon mee als naar bureau. Je ja, mag ik mee, ja. uh, oké, okay. nee, fantastisch. Nee. Dat zijn de situatie verslechterd. dan kan je ook dat gewoon met de collega's in bellen van de maatokamer. vragen okay. van de ambu. ja Ja, ja, zeker, zeker. Hij is helemaal uh, prima. Ja. de pols hebben verbonden. Zit goed. Ik moet helemaal gesteld. Dus jullie mogen nee. uh, voor mij meenemen. Meneer hoort u mee? Ja, ik hoop u. u bent u een beetje gekalmeerd? Hij heeft nog zeg ik toch. Nee, dus, oké, okay, top. <laughs> In ieder geval voor u. U bent aangehouden. Want, uh, u gaat mee met ons naar het bureau. Aangehouden wat voor zaak. Meneer, als u mij even laat uitpraten. U hoeft niet te antwoorden ja, maar, op de vragen die wij stellen. Op, niet en u heeft recht op een advocaat. Die heeft u bij uw eerste voorhaal. Dat we daar gebruik van maken? Nee, geef me een mes, maar dan gebruik ik nogmaals een keer. Oh, Oké. Okay. Nou, wanneer dan gaan we even de handboeien omdoen. Gaan we even kijken hoe dat lukt met uw pols. Waarschijnlijk dat we hem iets lager gaan doen. Zit hij wel wat strakker, maar dat uh, is voor onze eigen veiligheid. Ik ben nog best agressief. Kan u uh, omhoog komen? Ja... Uh, ja. Mag, u, mag u met uw gezicht even richting het gras? Ik rij met hun mee, ik moet sowieso de aangiften en zo uh, gaan invullen. Dus ik rij ja, wel even mee in uh, de busje. Ja. Hey, ja, ja, hoi. Ja, hey, uh, we leggen hem zo meteen of in de T6 of in de T5. Mag ik een voor kunnen we het plat op zijn buik leggen. Ik wil wel een van jullie bij. Ja, ik die mee. Dan, uh, bovenop kan gaan. Ik rij mee. Uh, ja, ik heb wel nog een kijk. mes, hebben jullie iets van een uh, zak? Ja, ik zal ik even even bij mij zakje pakken. Ja, precies. Nou meneer, als u rustig meeloopt? Kijk, collega's collega krijgen met onze ts erin. Ja, yes. Ja, maar het even de fiets in de t mee, ja. Ja, hij krijgt pas Kijk, Ja, kijk neem jij die mee? Ja, die neem ik gewoon mee in de t Meneer, hadden mijn collega's zojuist al verteld wat er gaat gebeuren meteen. Ja, is goed, mag ik erover je nu doe ik niet aan. Wat zegt u? Gewoon naar uit toe maar. Mm, nou ja, uiteindelijk. Maar wanneer Zo, dat uiteindelijk. kan ik. Uiteindelijk. Nou ja, goed. U heeft sowieso een bedreiging gedaan met een mes, hè? Uh, winkeldiefstal. Um, ja, en u heeft zichzelf iets aangedaan. Is winkeldiefstal, hè? Wat die niet dat, geven, hè. dat heeft u net zelf toegegeven, maar goed. We gaan hier verder niet achter in dit bus hier een discussie helemaal aan. Maar wat ik wel even wil um, wil mededelen als u zich weer ja iets slechter voelt dadelijk. Kijk ook naar de verwondingen die u net heeft opgelopen. Geef het even aan bij ons. We gaan nu in ieder geval naar het politiebureau. En dan gaan we even verder. Uh, nou, dat gaat nog verhoord worden waarschijnlijk. Uh, er komt nog een hulp officier van justitie. Die gaat kijken of die aanhouding rechtmatig is. Kunnen jullie ook nog een verhaal aan doen. Ook naar hem toe. Dan raad ik aan om gewoon op een normaal manier het gesprek te voeren. mannelijke loodzakken die allemaal zijn. Ik heb dan niet gevraagd om jullie, of wel dan? Nee, maar hij heeft er wel om gevraagd. Goeie voorspeling man, zo is ik heb pakken man. Ja toch, Goeie was een leuke toch? Loodzaak. Ik vond het wel leuk. Maar je kunt beter gewoon je bek Nou. Dan moet ik altijd weer de uitspelen of niet dan? Klootzakken, man! Maar nou, doen gewoon we ons werk, meneer. Jullie werken handhalingen, doe doet toch geen werk? Of je net Playboy politie? Nou nou, dadelijk komt er belediging bij, hè? Wat? je zegt dat je een, hoe doen ze het kun, ambtenaar uh, in functie ofzo? Verleden ging ambtenaar in functie, ja. Je hebt het zeker een ambtenaar, zeker, vies ambtenaar, hè? Officieel wel, ja. Van 9 tot 5. Pst. Ja. Ja, lekker Nieuwerken. toch? Niet werken. Ja, ideaal, van 9 tot 5, niks mis mee. Beetje uitslapen. Zo, daar zijn we. Meneer, we gaan u dus zo meteen uit het busje halen. Ook nu raad ik u gewoon aan om normaal te doen. Mee te werken. Dus uiteindelijk uh, het beste voor uzelf. hè. maar, ja? rot top man. Oké, okay. als je niet meewerkt, leg lig je snel op de grond. Welke cel wil je? Loop zo, met z'n alletjes, fiet de Ook in de playmobilstad is politie nodig, meneer. Dat heb ik door, ja. Ja, niet, boy. Volg mij nog even. We gaan nu eerst nog even fouilleren. Uh, en dan uh, gaan we de cellen. Ja? Nou, die zie nou dan? Klootzaak. Hij mag uh, straks in cel 4. Uh, 4, wat is dat voor jullie? De middelste. Okay. Hé hey meneer, ik waarschuw u nog één keer, nog één keer mij of mijn collega's van de handhaven beledigen en dan komt de belediging van de ambtenarenfunctie bij. Je okay. weet nog steeds dat jij een okay. ambtenaar bent. Ik ben politieagent, dus ja. Dit is 4, yes, dit is 4. Meneer, we gaan nu hier in de hoek neerzetten. We gaan zo meteen de boeien afdoen. Je mag gewoon voor zich blijven kijken, de hoek in, totdat wij de cel hebben verlaten. Oké? Okay? denk jij dan? Zou je gaan stoel staan. Ja. Mooi. Hé, wat zeg ik nou? Meneer. Wat zeg ik nou? Die hoek in. Ah laat me los. Ja, je kunt ook luisteren. Collega was duidelijk toch? Want daar uh, ben we helemaal maar alvast. Toppie. Nou blijft u staan tot we die zou uit zijn. <lacht> so. Hebben we, we hier uh, een werkruimte om alles te tikken? Ja kom maar. Okay. Volg mij maar. Ik heb mijn vest even uitgedaan uh, jongens. Nou, daar had ik tijd voor koffie. Sowieso. Niet. <laughs> we zijn hier te gast en we krijgen hier koffie. Ah, ja. dat is waar. Als je kijk, ik ah, heb je een ruimte ja, je als al, de tijd tikken. Top, je gaan we dat eens doen. En uh, we zien de koffie wel verschijnen, melk een suiker alsjeblieft. Van mij twee, twee suikerplantjes. Twee suiker, ah. kijk hem de diabetes. Jullie uh, mogen dossier nummer uh, 46382249-74 uh, gebruiken. Dossier nummer 2, dus oké okay, dankjewel.